Hier, hier, hier, fighten. Oh, ik leg. Krut. Yo, kijkers van Vloetje. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan jullie in deze video zien hoe we clear gang destroyen in een fight. Voor de rest zijn er nog meer base rushes en is er ook een insane donation gedaan bij Vloetje. Dus ja, hopelijk vind je deze video leuk. Kunnen we die 30 likes halen, Zou zal wel sick zijn. Vergeet ook niet om eventjes op Vloetje te abonneren, eventjes belletje aan te zetten en een leuke comment achter te laten. En dan zien we jullie bij de volgende video. Later. Oh ja maar. Twee maag getrapt. Oh, uh, Hebben ze getrapt? Ja, in de middenste layers. Bij de base lekker suf keten <laughs> ja is grappig want Nathan is op beeld dus die kan inloggen en ja laat hem snel komen en... nu dan hier, hier hier fighten oh ik leg uit oh. hey je moet je mutjes al wel je hebt echt kut me. kut me, oh kut ik sla pot ik sla die dingen uit de uit de itemframes dat moet je niet doen dat krijg je wel. come on zegt hij karma Koude koude cleaning hè, een beetje ik maken voor morgen of voor vanavond. Oh, ik word echt gebald. Kom aan. <laughs> ik heb even twee keer en dan ga ik er weer voor. Ik kan hier ook een beetje. weer. Ja. Ik zweer, ze met zometeen baard, ze met zometeen baard. Ja, daarom moet je iemand even een beetje caps wegleggen ofzo. zo. <lacht> <Mooi, dan. laughs> Ja. <laughs> ja, ik Ja, ik wil dat kleine lagspijs, dus dan... Oh shit, ik een crafting table. Wat moet je doen, man? Ik zie het ook nogal voor dat ze ons nu gewoon ja. kicken, weet je wel. Dat de close-up aan ons gewoon kikt. Waardoor we uitloggen, weet je wel. Ik ben aan het recorden. Dus, laat we doen, dan. Wat moet ik doen? Jij niet. Ik heb eentje gedropt. Ja, moet ik moet op meisje. Schiet hem in een oh, een arrow in hem, schiet hem arrow in hem. Zal ik zal even doen, wacht even. Ik ben de kisten die, die shit ja, ja, lekker. Hij speelt tegen die muur. Hou daar, hou daar. Ik kan hem hier van onder critten. Ik kan hem hier zo keihard critten. Ik vis. Nou, ja, nee, ik kan hij gaat vol in Wat denk je dat nu te kunnen doen? Dit is een gank. Dat is alleen maar makkelijker voor ons. Bruh. Hij is een arrow in de zicht, toch? Ja. ja. Ah, niet bij die open kisten. Uh, nou, ja, hij is maar, moet ik hem afveten of wat? Nee, hou maar daar. Dat kan wel. <laughs> oh, die haalt een huppeklidje. Ja. Hij hey, heeft Oh, hij heeft een arrow uit zich nu. Arrow hem. Hij heeft arrow. Ja, ik had Ja, hij is volingwis. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Boring, Dibu. nu echt een enorme donatie. Het zijn eigenlijk twee donaties, maar van dezelfde persoon. Van Gotcha, echt een strijder. Hij gaf van zoveel geppels. Het is niet normaal en ik moest het gewoon even in een video doen. Oh mijn god, wat doet deze? Was Oh mijn god. Oh mijn god. <laughs> Drie roze en wat even. fuck? Oh, <laughs> oh mijn god, ik heb een screenshot <laughs> van je ingemaakt, Andreas. WTF! Hey, maar Andreas, zullen we dit gewoon even onder ons vieren verdelen? Hey jongens, ik wil wel even een loof naar Gotja in de chat. Jesus ik ben Christ. Oh nog Ik kan veel nemen. geven, maar dit is. Ik ben muted! Jesus Christ. Christ. Ik wil best gemuted worden, oh. Andreas. Geef hem maar, maar, maar, maar aan mij. Als je caps krijgt. Dan, uh, verdelen we dat gewoon, ja eerlijk. Yo. What de fuck? Andreas, we verdelen dit gewoon, ja. Want, Andreas, doe even in deze kist, wij hebben ook al onze gaps hierin gedaan. Nee, nee, nee. Gaast. Grapje ja, okay. in ja, Alles is in Nee, nee, nee. grapje, bro. Ik heb, ik heb alles op record. Ik kan, kan, kan. Andreas, doe even die kist. Oh. jezus. Maar de delen, verdelen de wij dit ook. delen, verdelen wij dit maak een, een ja. maak een screenshot. Maak een screenshot. Hey, Zullen we een screenshot in de nou doorsturen? Ja. Yo, leuk als je gekeken naar deze video. Het was een wat korte video, maar ik moet hem echt even snel online doen. Daarom even de, wat een korte video. Ja. Jongens, uh, hoop ik heb je genoten van deze video. Laat in een like achter. Super awesome zijn. Sub. Um, als je het niet hebt gedaan, in het slechtste geval moet je deel abonneren. Dus abonneer zeker. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei.